Mijn naam is Karin Bel, ik ben wethouder in de gemeente Ede. Uh, ik heb scheikunde gestudeerd en uh, milieutechnologie, maar de laatste paar jaar ben ik werkzaam geweest als uh, manager bij een klein uh, ICT bedrijfje wat software maakt. Uh, van uitzet heb ik meegekregen dat het belangrijk is om uh, anderen te helpen. En uh, daarom vind ik het heel belangrijk dat iedereen in Ede kan meedoen. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur om jezelf te ontwikkelen, op uh, het gebied van werk, dat je je bestaanszekerheid kan opbouwen. En uh, ook de armoederegelingen waarbij je, uh, iedereen die even steuntje de rug nodig heeft dat uh, ook krijgt.